Nee. No. Ik reed je naartoe en dacht ik, oh, ik heb helemaal niet tegen mijn vrouw gezegd dat ik dit ga doen, terwijl ik normaal ook zo'n soort scholdeisjes neem. Dat geeft elkaar, hoe vaak je het van je Welkom ja? Ja, wel. ja, wel. ja. meneer op. Ja, dank u wel. Dankjewel. Ja, ja. Dankjewel. Aanslag terug in het voertuig. Doorschuiven, doorschuiven, doorschuiven.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 Hoe oud is deze? Dat is een van onze nieuwe aanwinsten. Die is uh, ongeveer vijf maanden oud. En wanneer wilt u deze inzetten? Uh, we zijn nog een maand of zeven, acht met hem aan trainen en dan is hij operationeel. Nou, dan nog even van poot naar uh, dingen en Geel denk ik.